Alle mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSP, varmoor. En vandaag ga ik bad met de ambulance. En jullie konden stemmen via mijn Instagram. En dat hebben jullie massaal gedaan. Um, en dat is, dat de keuze was uit drie ambulances. Namelijk deze, die en deze hier. Uh, jullie hebben allemaal, uh, het ging nek en nek tussen die en uh, twee eigenlijk ook wel. Dat was deze. Um, dus ik heb uh, gekozen voor de drie uiteindelijk. Of ja, nee, ik heb gewoon... 3 gepakt, want dat was de meeste. En dat was namelijk deze. Um, maar ja, goed, het, wat ik wel leuk vind, en dat heb ik laatst al gemeld in een uh, video. Of uh, ja, in een video, door een beetje de hele post uh, maastricht ben aan het namaken. Dat is namelijk hier de 132, die is inmiddels al buiten dienst en die bestaat niet meer. Maar ik heb hem toch nog uh, in mijn game staan. Hier de 133 dat is de semische blokkendoos, noem ik hem altijd. De kleine versie. Dan hebben wij één versie, de semische. Um, blokkendoos Groningse versie, die gaan we vandaag dus gebruiken. Um, en we hebben dan nog wat otarissen, zoals de 138, 135, 137, noem maar op. En de Responder natuurlijk, een Outlander. Um, en ze hebben allemaal hun eigen sirene, et cetera, dus dat is wel leuk. Um, nu hebben we dus de 134... Die heeft een, een, ja, een wat langzamere politie sirene, vind ik hem altijd klinken, met een super dikke luchthoren. Uh, daar heb ik ooit eens een uh, audiobestand van genomen, want ik liep langzaam en ik zag de zwaarlichten aangaan. En toen dacht ik, nou even snel opnemen met mijn telefoon. Komt nu in beeld, uh, of dat komt niet in beeld, maar dat gaan jullie nu horen. En ja, die sirene is niet 1 op 1 wat ik hier in GTA heb. Maar in ieder geval, ik heb hem dus wel uh, proberen na te maken. Maar het is niet dezelfde nogmaals. Uh, deze almu is dus gemaakt door Enomods, Hij heeft hem nog niet gereleased. Ik weet niet of die persoonlijk voor mij was gemaakt. Wat ik wel weet is dat we nu naar onze eerste melding gaan. Die we al een langere tijdje terug hadden aangenomen. Een A1 voertuigongeval. Kregen Kreeg weer een error in beeld. Maar dat houdt ons niet tegen. Gewoon de schreenen die ik ook voor de B-klasse en de video gebruik. Dus uh, hij klopt dus niet helemaal. Maar ja, we moeten wat ermee, hè? of we moeten wat uh, ervan maken. Een lucht horen, dan horen jullie hoor jullie zometeen ook. Of die hebben jullie misschien al in de intro gehoord. Ik weet nooit hoe mijn intro eruit gaat zien. De filmpjes voor mijn uh, intro met de muziek en zo bedoel ik dan. dan wel grappig om te zien hoe maastricht dus nu en dus vast meer regio's een paar verschillende type ambulances heeft want we hebben dus de otaris wat ik al zei maar we hebben dus ook deze uh, we hebben die blokdoos de 133 die we net zagen en we hebben ook deze versie maar dan nog nieuwer zelfs met de nieuwe facelift sprinter en zo dus we hebben eigenlijk uh, moet ik even snel tellen buiten de rabbit responder en de muki hebben we um, een otaris een oudere versie Otares nieuwere versie uh, Blokdoos klein noem ik hem maar even dan hebben we er 1 of 2 van Dan hebben we deze, dat is 4 hebben we deze nieuwe versie, dat is 5 En dan hebben we een rapid responder We hebben we gewoon 5 verschillende type ambulances nu nog Dag collega's de snelweg is altijd een gevaarlijk punt Of ja, ik vind het helemaal niet fijn om hier op de snelweg te rijden die en zo scheuren gewoon van links naar rechts, Jolo. het hier moeten zijn, daar staan de collega's van de politie al. Nou, ja, wat ik al had verwacht, maar je weet het nooit, de ene keer doet hij het wel, de andere keer doet hij het niet. We kregen de error, we zetten hem even hier neer. Er zit ook geen oranje of iets op, meen ik. Nog niet, hopelijk wordt dat nog gefixt. We gaan even kijken of hier toevallig geen auto naar onder is gedonderd. Waar de agenten bij staan. Oh, nope. nope, een konijn. Dan gaan we weer terug naar onze post. nog even blauw aanstaan zodat het verkeer een beetje afremt oh ja goed, oké okay, ik schrijf me helemaal kapot ja dat kan ik er niks aan doen vriend ja eigenlijk wel maar dan hoef je mij niet aan te vallen ik zie jullie zo weer terug op de post zijn we terug bijna dan bij de post krijg je meldingen binnen, person shot bijvoorbeeld, persoon neergeschoten neem je niet aan tip als je deze mod hebt, die niet aannemen bij mij crash je in ieder geval vaak of bijna altijd dus uh, ik weet niet hoe het bij jullie zit Tevens heb ik ook door dat het car accident gewoon geen succes is met deze mod. Dus ook die zou ik niet doen als ik jullie was. De uh, ene keer gaat hij wel goed, andere keer niet. Maar meestal crasht hij. Of laat hij in ieder geval die error zien. En dan komen we daar aan en dan staat er een brandweer van of een politieauto zonder enige inzittende. En dan is het klaar. Uh, met de melding heb je geen slachtoffer of fiets. Dus die gaan we dus niet aannemen. Een trauma, letsel dus, upper limp. Gewoon A1 toch? Ja. Nou, dat was de luchthoren. we hier tussendoor? ja zeker En anders zorgen we wel te worden tussendoor. Ook oh, komen hier tussendoor. Ik zie niks. Ik zie niks. Hallo, first person. Waarom hebben we deze weg ook weer gekozen? Oh, easy peasy. Ik zie niks. Ik zie niks. Ik rijd ergens tegenop. op. Ik zie nog steeds niks. Ja, ja, ja. ja. Oeh, dat zijn wat krasjes Oeh, dat is niet mooi. Oh, we komen hier daar. Oh, kut. Oh ja gaat kijken oh, wow. oh, no. hoe het Kalman Kalman goede dag schoentool Waarom ben ik alleen omdat ik geen zin had in een collega vandaag die heeft toch niet dit pakje dat moet nog even gemaakt worden eigenlijk hè Zo uh, Tot de ambulance collega's ook dit pakje hebben In allespijleraar hebben ze dat al Oeh, dit is wel slecht even kijken saturatie is erg laag uh, ik wil even weten wat er is gebeurd uh, meerdere wel ja, oké okay, ja ja Allergisch voor ipiprofen, hypertensie, diabetes. Uh, hij was aan het rennen en is neergevallen. Oké. Okay. Nu we zo meteen wat zuurstof geven, want hij moet wel echt uh, even opknappen. Nou, hij zal ook wel wat trauma's hebben. Kijken wat dit doet met hem. Heel klein beetje stijgt. de Saturatie voor de rest doet hier niks. Dan gaan we met spoed naar het ziekenhuis met hem. Nou, nu stijgt wel alles. Maar alsnog gaan we met spoed. Zo te zien kan hij niet instappen. Ik kan nog eens kijken of dit... Uh... Ah, wacht. Nou, hij gaat er niet in. Kan aan mij liggen, kan aan... De auto liggen. Nu gaat u zeggen dat ik mijn patiënt ben vergeten, weet ik. Maar als ik eenmaal bij het ziekenhuis ben, is dat ook wel opgelost. De en deed wel wat hij wat moest doen. Hij liet in ieder geval de persoon aan de kant gaan. In principe gebruik, ja, lijkt mij, en dat zei ik laatst ook al. Lijkt mij dat je die gewoon niet graag gebruikt als er een patiënt achterin ligt. Dan heb je zoiets van, nou, laat die luchthorren maar even zitten, want dat is niet echt comfortabel voor de rit. Ook al rij je heel rustig en ontspannend. De sirene zelf maakt het al erg, lijkt mij. Tot je beseft van shit, ik moet met spoed naar het ziekenhuis. Dat is toch altijd erger dan gewoon uh, zonder spoed naar het ziekenhuis uiteraard. En dan, dan, dan komt er zo'n super dikke sirene overheen. Die echt iedereen hoort in de hele stad. Oh, okay, zo'n vrouw die was helemaal niet raak. Ja, maar retour post. gaan wel in reanimatie. Het gas gaat er toch altijd wat meer op bij een reanimatie. Hè? Het ziekenhuis dat scheelt oh. bar, amazing, Goeiedag, hallo. Ja, ga ze door. Ik kan er eens bij zitten. ze vragen mij altijd van wat is nou je fijnste wat vind je nou de fijnste auto en wat speel je het liefste dit is inderdaad een reanimatie um, dan zeg ik altijd ja weet je daar geef ik nooit echt antwoord op want ik speel ja ik speel het liefste lspd vorm dat je daar een meeste in kunt maar die sprinters als je die een beetje versnelt qua um, via de trainer dus dat is met f3 en dan vehicle options en dan uh, nou, speed, nog wat en dan zet je hem van 40 op 45 dan is hij heerlijk om te rijden, zeker met het stuurtje zijn we zijn bezig met het nou de saturatie daalt enorm Midderom, ja wacht we hebben iets we hebben een succesvolle reanimatie, we gaan naar het spoed met naar het ziekenhuis wat we hier zien Die witte lampjes in de grill zijn ook wel vet. Ah, hij gaat toch niet mee. moet aan deze kant staan zo nou en dan zullen we nog één melding pakken en dat is goed weet voor vandaag de eerste melding was natuurlijk loos de tweede melding was wel iets nu dan die reanimatie redelijk in de buurt um, dus pakken we nu nog snel even een meldingtje en is hij ook klaar maar ik zei dat van een A2 is een A1 een dronken persoon ja die is wel echt A2 eigenlijk daar gaan we dan ook A2 naartoe want hij is in de buurt dat dacht ik al puur daarom neem ik hem aan hoor, omdat ik weet dat het daar achter is en dan is het best logisch dat wij die krijgen want natuurlijk doet de MKA meldkamer ambulance altijd de dichtstbijzijnde um, ambulance koppelen dus sta je in een dan dan uh, zij dat zo en dat is namelijk ook zo dat, uh, je, dat je als uh, ambulance in andere regio's moet aanmelden zeg maar dus stel de, jij wordt als patiënt of een, nou laten we het een patiënt wordt vervoerd van Amsterdam naar uh, Groningen. Dan is geloof ik, dan weet ik bijna 100% zeker, de meldkamer of de ambulance uit Amsterdam verplicht om bij de meldkamer Groningen te zeggen van hey, wij zijn er en wij zijn onderweg terug naar Amsterdam, maar wel beschikbaar. En zo kan het dus zijn dat een uh, ambulance uit Amsterdam een A1 melding krijgt in Groningen, omdat hij gewoon dichtsbij zijn de ambulance is zo heb ik dat oh, zo heb ik dat al eens gezien hier in uh, Maastricht goeiedag mevrouw meneer wat is het oh. en hij ligt um, dat bijvoorbeeld dan krijg je wij hebben hier C2000 dus jij, je ziet de meldingen niet meer P2000 zou je de meldingen dus op internet kunnen zien maar ik heb wel zo'n een app en ineens zag ik A1 Maastricht die in die straat en ging kijken was er voor een ambulance uit oh die is wel heel slecht goeiedag um, Even kijken. Oeh, saturatie is heel laag. Um, um, um, um, um, um, wat was ik aan het zeggen? Het is dus dat gewoon een ambulance uit Brabant was of zo, die hier dan een A1 rit kreeg. En nee, dat is dan geen fout, maar die kreeg gewoon echt een A1 rit hier. En dat is puur uh, omdat hij dus, um, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, omdat hij bij zijn ambulance was. Uitsappen. Uh. Blijf van mijn andere. dag waar waren we? Hallo, ja komt u maar mee. Oh uit. We hadden zuurstof gegeven en we gaan nu met spoed naar het ziekenhuis. Nice. Ook al hadden ze was er een A2 heen Rit heen. Heeft de meldkamer verkeerd ingeschat want een code green is geloof ik echt gewoon heel laag. Sirene is hier niet nodig. Um, ja, dus dat. Het zou dus zomaar kunnen zijn tot dus jij ineens in Groningen bent en een ambulance uit een andere regio en dan echt een verdere regio. En natuurlijk kan het best zijn dat een regio naast Groningen, bijvoorbeeld regio 2 of regio 3, Groningen is dan 01. Eh, tot die uithelpen. Maar als je eentje uit regio 20 met A1 ziet rijden, kan het zomaar zijn dat die gewoon eh, een melding kreeg via de meldkamer Groningen. Dus dat kan. Is in elke regio als het goed is zo zijn geloof verplicht, heb ik dus van Amalan zelf gehoord, van de medewerkers. Dus uh, daarom hebben ze ook een boekje bij met ja, hoe dat allemaal werkt en welke meldkamer het is en zo. In ieder geval voor nu, ga ik jullie bedanken voor het kijken. Ik ga deze ambulance zeker nog vaker gebruiken. Ik ga wel even Enno achterna zitten dat die uh, een beetje moet worden afgemaakt. Maar ja, ik ben heel blij dat hij hem heeft gemaakt, want hij heeft hem echt gewoon voor mij gemaakt, zonder dat ik er echt naar vroeg. Dus dat vind ik altijd super tof. Uh, zijn er wat kleine kleine details maar dat komt vanzelf wel en komt het niet dan is hij ook al goed want blauw doet het in ieder geval en wij kunnen ermee scheuren dus dat is het belangrijkste over een paar dagen een nieuwe video wat er nog is weet ik nog niet dus uh, laat je verrassen. tot dan doei